Hey, ik ben Leon, ik ben 22 jaar en drie jaar geleden alweer in 2017 had ik samen met vier andere enthousiastelingen de eer om het allereerste studentenintroductiebestuur van Leeuwarden te vormen. Ik heb hierin de rol van penningmeester op me genomen en hier heb ik ontzettend veel geleerd op het gebied van communicatie en organisatie, maar ik heb mezelf ook ontzettend kunnen ontwikkelen op persoonlijk vlak. Ik ben in dit jaar heel veel mensen tegengekomen en hierdoor heeft mijn netwerk ook echt een boost gekregen. En ik kan zeggen dat na een jaar intens samenwerken met vier bestuursgenoten het ook echt goede vrienden van me zijn geworden. En we elkaar na drie jaar nog steeds regelmatig spreken. Uh, als jij dit hoort en je denkt, hé hey, interessant, dat wil ik misschien ook wel. Laat vooral iets van je horen en wie weet ga je net zo'n tof jaar tegemoet als ik.